Mentor Randstad daar zijn we uh, sinds kort mee gestart. Mentor Randstad is een aanvulling op het, op het opleidingsprogramma van Randstad. En wat we willen is zeg maar dat we talenten bij elkaar brengen, zodat ze van elkaar kunnen leren. En dan kun je denken aan sparren, aan coachen, maar ook aan kennis ophalen. Uh, zoeken of je andere visies kan ontwikkelen in je werk. Ik heb me aangemeld omdat ik graag wil dat ik van anderen kan leren en dat mensen ook van mij kunnen leren. Het sparren wat ik erg fijn vond met mijn mentor, dat doe ik eigenlijk ook met andere mede CCP'ers en andere collega's. En dat vond ik heel erg fijn, dat je eigenlijk hebt leren sparren. Je leert je, je netwerk uitbreiden als ZZP'er. Het helpt mij uiteindelijk om een betere docent te worden omdat ik een spiegeltje krijg, kan reflecteren, ik zie wat ik anders kan doen en uh, dat ik leer van mijn ervaringen. Als de match is gemaakt, dan maken jullie zelf een afspraak. Ik heb heel veel geappt. Ik kon eigenlijk altijd bij hem terecht met vragen over hoe is het ondernemerschap, hoe is het als zzp, wat moet ik doen? Ik heb met mijn buddy afgesproken dat het precies voor is gevallen in de les. Dat ik kan bellen, dat we het erover hebben. En hij werkt al 40 jaar in het onderwijs, dus hij heeft al heel veel ervaring. Ja. Ik vind het heel fijn dat Randstad dit aanbiedt. Het helpt mij om te groeien en vooral om te kunnen onderleggen. Dat geeft je echt de houvast in de richting en dat je er samen naartoe kan werken om jouw doel te behalen. Als je interesse hebt kun je je aanmelden via het aanmeldingsformulier. In het aanmeldingsformulier kun je je behoefte aangeven waar je, waar je aan wilt werken. En wij zorgen er dan voor dat je met een kandidaat waar jouw wens naar uitgaat in contact wordt gebracht. Ik zou aanraden aan mijn collega's die nog twijfelen om zich aan te melden. Meld je wel aan, want je krijgt echt heel veel hulp. En om, door dingen te bespreken, maak je het ook makkelijker voor jezelf. Mentorans, dat is er voor iedereen, samen weten we meer dan alleen.